Kijk eens George! Kijk eens Kijk eens, plek Ja, die kijk ik. Kijk, ja, leg tech. Kom bij Joyce! Kom bij Joyce! Kom Joyce! Kom bij Joyce! Oh, Joyce wat een modder! Kijk eens, Joyce! Oh, blackjack, één hapje. Oh! <laughs>